De bouw van het nieuwe sportcentrum in Afferde verloopt goed op schema. Vandaag kregen we alvast een kijkje bij het nieuwe complex. Nou, een goed fundament is natuurlijk erg belangrijk voor alles wat erop komt. En nu zie je in één keer dat we de hoogte in gaan. nu nou zie je echt uh, het gebouw. En verder in het nieuws vandaag. Station Nijmegen heeft een nieuwe stationspiano. En Park Lingenzegen wordt weer volop in kleur gezet. Het gaat goed met de bouw van het nieuwe sportcentrum De Geleberg in Afferde. Het fundament van het gebouw is af en alles verloopt volgens plan. De lokale pers kreeg woensdag alvast een voorproefje van het nieuwe sportcomplex. Begin volgend jaar moet die worden opgeleverd. Het nieuwe sportcentrum De Geleberg in Afferde. In september jongstleden sloeg wethouder Brink op symbolische wijze de eerste paal van het project. Sindsdien wordt er hard gewerkt om de deadline van eind januari te halen. Nou, zoals je ziet uh, gaan we de hoogte in en uh, ja, loopt alles uh, op planning. Kijk, als wethouder ben ik natuurlijk ontzettend tevreden met uh, hoe de vlag er nu voor hangt. De eerste zes maanden zie je dat het uh, nog een beetje uit de grond moet komen. Nou, een goed fundament is natuurlijk erg belangrijk voor alles wat erop komt. En nu zie je in één keer dat we de hoogte in gaan en nu zie je echt uh, het gebouw. Eerst was de Geleberg alleen een zwembad, maar vanwege veroudering is besloten om een geheel nieuw sportcomplex te bouwen dat ook de huidige sporthal De Heuvel in het centrum vervangt. En, niet onbelangrijk, het nieuwe sportcentrum is duurzaam. Omdat je voldoet aan de uh, isolatiewaardes uh, van deze tijd, uh, dat wij niet meer op gas uh, stoken maar uh, met warmtepompen werken. En daardoor, daardoor, de materialen die we toepassen, die altijd minimaal 40, 50 jaar meegaan. Dus daardoor heb je een duurzaam sportaccommodatie. Het is, het is een bang, hè? bijna energie neutraal. Uh, sterker nog, er zijn, er zijn nog wat aanpassingen door het bang plus gaat worden. dus is nog meer bijna energie neutraal. Ja, het uh, is gasloos. Uh, als je dat vergelijkt met gebouwen van, zoals het oude zwembad, ja, waar, de, waar de energie eigenlijk uitvliegt door het dak. Ja, zul je hier zien dat het allemaal uh, ja, state-of-the-art is: modern, gasloos. Ja, dat is natuurlijk niet meer te vergelijken met oude gebouwen. Onlangs tekende de gemeente samen met Optisport PV een exploitatie- en huurcontract. Maar dat betekent niet dat de gemeente geen vinger in de pap meer heeft. Ja, de gemeente is natuurlijk eigenaar van het gebouw, is ook opdrachtgever. En uh, we hebben natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid als gemeente om sportvoorzieningen te, te, te maken en, en te behouden. We hebben besloten als gemeente om uh, de exploitatie om die, uh, uit te besteden. Daar nou, is een inschrijving voor geweest. Dus Sport is daar is op daaruit gekomen. uitgekomen. Die weten hoe het gebouw eruit gaat zien. Uh, en die gaan natuurlijk met, met personeel, met, met de wijze waarop ze de exploitatie uh, in, in gang willen zetten. Het zijn ze nu druk aan, aan de gang. Ja. Dus die ja, voeren nu gesprekken met verenigingen, met het personeel, et cetera, et cetera, om straks. Ook op het moment dat ze beginnen, in januari 2024, dat je ook meteen helemaal adequaat en goed aan de slag kunt. Sommigen kunnen de klanken van Amélie niet meer horen. Anderen vinden de pianoklanken op treinstations inmiddels bij het mubilair horen. Helaas liet de stationspiano op station Nijmegen het onlangs afweten. Hij was onherstelbaar beschadigd. Vanochtend werd er daarom een gloednieuw exemplaar geplaatst.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 Hoewel dat natuurlijk niet zo'n eigen karakter heeft als het instrument van Benny Solo. Deze is heel uniek, uh, zo een hebben we er landelijk niet.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 Zometeen in het rn 7 regio -nieuws. de kleur zwart is verboden en verder moet het een mengelmoes van kleur worden. In Park Lienzegen is vanochtend de Colorfield-performance weer van start gegaan. Krakersgroep nijmegen Chantien, die sinds een aantal dagen in het pand boven de Leafy's winkel in het centrum van Nijmegen verblijft, mag er voorlopig blijven. Dat laat de groep weten aan RN7. Naar verwachting blijven er drie of vier krakers wonen. De krakers zijn verder van plan om een atelier te starten... en willen eventueel vluchtelingen opvangen. Dan de socials. Het Radboud UMC laat weten dat de sloop van de oude hoofdingang gestaag verloopt. Om eventuele overlast te voorkomen, wordt het puin hiervan in de kelders gestort. Pas in de laatste fase zal dit via de achterzijde worden afgevoerd. Gemeente Beuningen laat weten dat er een nieuw ommetje is uitgebracht, een bepaalde wandelroute. Dit ommetje loopt tussen de Van Heemstraweg en de Waal in Beuningen. Onderweg kom je monumentale panden tegen en loop je over de dijk. En gemeente Wiegen attendeert inwoners nog eens op de actie tijdens de groenmarkt van 13 mei. Om inwoners te stimuleren meer groen in hun tuinen te plaatsen, kunnen zij op deze markt tegels uit hun tuin inleveren. Per tegel krijg je er dan een plantje voor terug. Binnen- en buitenlandse kunstenaars zijn begonnen aan de Colorfield Performance... en gaan er weer alles aan doen om Park Lingsege in kleur te zetten. Na het succes van 2021 wordt het dit jaar dunnetjes overgedaan. Vanochtend werden de eerste pensielstreken gezet. We zijn in Park Lengezegen op het evenemententerrein. En daar is een tijdelijk kunstwerk wordt gemaakt. En het heet de Colorfield Performance. En het wordt gemaakt door zo'n 450 kunstenaars uit binnen- en buitenland. De kunstenaars die het verste hier vandaan komen, komen uit Nieuw-Zeeland. Het zegt iets over de uniciteit van het, dit project.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 En dan nog het weer. Vandaag was het een prima dag wat het weer betreft. Veel zon en een graad op 15. Morgen wordt het ook weer een zonnige dag met temperaturen tussen de 20 en 21 graden. Het blijft droog. Pas later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking geleidelijk toe. Vanaf vrijdag verandert dit weerbeeld helaas, het is dan iets minder warm rond de 16 graden en er kunnen stevige onweersbuien ontstaan. Zaterdag kunnen er een paar lokale buien ontstaan, maar op veel plaatsen is het langere tijd droog met een afwisseling van zon en wolken en het wordt weer iets warmer, namelijk zo'n 20 graden.